Ben jij nou alles rustig? Ja, ja, ja. Een... Mooi. Ja. Nog lekker de rest vandaag. Hey, Hé, Paulus. Klaar. Als er nou niemand komt, hebben wij zatte zuipen hier. Laten we het open. Het is mooi geweest om... Ja, hier ligt Ja, hier ligt alles nog. Ja, ligt alles nog. eigenlijk zat met de fiete wielen. En dat is een There he goes, Vandaag 14 september 1980 is het voor het Brabantse Hilverenbeek een dag waar vele rijkhazends naar uitzien. Het is een bijzondere dag. Terwijl de meesten er nog van hun slaap genieten, gonst het op de vrijthof midden in het dorp al van de activiteiten. Eén keer per jaar ziet het beschermde dorpsgezicht van Hilverenbeek er heel anders uit. Het Groene Hart opent zich dan gastvrij voor tienduizenden uit alle windstreken. Die ene dag, ...zullen er in Hilverenbeek wel vijf keer zoveel mensen rondlopen als anders. Na een stevig ontbijt leggen de medewerkers de laatste hand aan de voorbereidingen... ...veelal gade geslagen door kerkgangers en eerste belangstellenden. Op het plein en daaromheen speelt zich een volksfeest af, een cultureel gebeuren of een manifestatie. Wat het precies is, daarover verschillen en de bezoekers en de organisatoren onderling van mening. Hoe dan ook, de Bikse Visten zijn in ieder geval een feest, georganiseerd door jongeren. Jongeren die zonder steun van de gemeente Hilvarenbeek met een eigen organisatie dus, die dag op poten zetten. Sterker nog, ze moeten daarbij tegen een steeds grotere stroom problemen van gemeentewegen inroeien. Ik van de stier hè, die rouw je hè, Erik. Ja, is goed. We hebben een aantal Oké, okay. ik hoor het. Nou, om daar te staan. Hè. Ja, anders uh, heet Dit geloof ik toch een mes. Anders zetten we die koelkast gewoon op. Ik kan ook. Ja, ik moet, er maar stekken, maar ik moet er maar we hem maar stik. Zullen zou hem net bovenop zetten. Ja. We hebben een goede een hele taak. Dit is nu, dit is dit. De laatste week voor de Bikse Visten zijn er zo'n 30 tot 40 mensen actief. Tien daarvan bouwen het hoofdpodium op de Vrijthof. Henk is een van de tien die de hele week voor de Visten betrokken zijn geweest bij de opbouw van de podia, kramen, biertaps en stent. Zo Henk, het is uh, tegen 1e, Alles staat er. Alles doet het. Doet alles het. Behalve de zon. Goed, maar uh, vertel eens over het podium. Uh, ja, het was een, uh, een makkelijk podium. Ze hebben dit jaar... Uh, ...heeft het bedrijf van het materiaal van Huurde. die heeft dus het podium ontworpen, op tekening. En dat scheelde wel een heel stuk. Dus uh, je kon gewoon uh, aan de hand van de tekening de dingen in elkaar zetten. Het is alleen jammer dat ze een dag te laat waren met leveren. Dus wij... Paniek toestonden dus een beetje. Nou, dat viel al mee eigenlijk. En ze hebben dus ook veel te veel geleverd. Ja. Dat was wel, in tegenstelling tot andere jaren, heel tof. Want je kon pakken wat je wilde, je kwam dus niks tekort. Ja. Gedurende ongeveer drie kwart jaar... Is er al door zo'n man of twaalf gewerkt aan het opzetten van de organisatie. Ieder heeft zijn eigen werkterrein en een eigen ploeg van medewerkers. Zo is er een technische dienst, een voedselgroep en een programmacommissie. Binnen het bestuur worden de verschillende werkzaamheden besproken en gebundeld. En zit gaan we hier naartoe. En dan gaan we hier naartoe. En dan gaan we Ja, dat is een stukje, hè? In verband met een uitsteken. Ja. En dan moet het onder ook nog een andere baas gaan, Onder en boven. Het zou gewoon de simpelste zijn om dit gewoon naar de binnenkamer te zetten. In 1977 werden de Bikse visten voor het eerst georganiseerd door het toen vijfjarige trefcentrum Lieve Hemel. Hiermee wilde Lieve Hemel naar buiten treden, om te laten zien dat progressieve jongeren niet zo angstaanjagend zijn als ze in CDA kringen worden afgeschilderd. De opzet slaagde wonderwel en er werd een traditie van gemaakt. Geen Brabants christelijke traditie weliswaar, maar toch sterk genoeg om de gemeentelijke tegenwerking te weerstaan. De gemeente werkte Bikse Visten tegen door een fors geld te vragen. Daarmee kan ze natuurlijk het verlies dekken van haar eigen evenementjes. Ze hadden toch al geld over omdat ze de subsidie voor het trefcentrum Lieve Hemel ingehouden hadden. Aan de vormgeving wordt veel aandacht besteed. Hetzelfde patroon is overal terug te vinden. Het is net zo'n soort rode draad als het thema. In 1979 ...was het thema de vrijheidsstrijd in Chili tegen het bewind van dictator Pinochet. Het thema in 1980 is de vredesbeweging. En dan vooral de acties tegen de neutronenbom en de kernraketten. hebben er eigenlijk aan het bouwen meegedaan nou tot donderdag dus het podium hebben we dit jaar echt met een klein ploegje mensen gedaan omdat de andere jaren bleek dat je met 20 man gewoon elkaar in de weg loopt dus dit jaar zijn wij maandagmorgen om 9 uur begonnen met een man of 6, uh, 7. Ja. en uh, die hebben we tot donderdag eigenlijk al in uh, hier op vrijdag gewerkt en andere mensen natuurlijk al in het tref en personeelsdienst en de keuken en de kinderen ja. ergens anders maar wij hier we bouwen en donderdag en vrijdag uh, kwamen dus meer mensen zo mee helpen met de rest van die dingen hier op het Schrijdtof. En dat ja. konden we dan ook vrij makkelijk verdelen. Want het ja. podium is elk jaar nog een paniektoestand geweest. Maar dit uh, ging goed, want dit podium zonder de zijde stond er woensdagavond. Ja. Nou, het is prachtig. Uh, we zullen zien of het uh, zijn diensten goed bewijst, maar dat zal wel in orde komen. Het is nog wel te vroeg voor bier hoor. Het moet nog open worden. Nou Thijs, uh, ik weet hoe we het eigenlijk doen. Ja, we kunnen de teksten. Ja, maar uh, om vijf of twee tijd. Om vijf of twee pas, ja. ja, ja. Ik uh, begin met iets te zeggen. En dan laat uh, ik jou uh, de bitjesvisten open Goed. een maand ik dan ook vaak zijn van kinderen? Ja, yeah, tuurlijk, kinderbiksvisten, of so dat is waar eigenlijk. ben ik ingezeker. Alles wat ik in deze wereld heb gedaan. Alla. Goedemiddag. Daar moet je mooi van. Ga je mooi, oké. Goedemiddag. Daar is de zon de heen de kamer die ik op de gemak op mijn hoofd kwam. Dus er is over die ballet, niet de meeste natuurlijk heb ik het ook heen, als het weer Dus de meeste hebben al gezegd, Nou, we hebben het niet burgerweekendal, toen was het gewoon weer. Maar als we het burgerweekendal hadden, was het nou wat bij geweest. Dus ik ben daar niet zo zin van geweest. Dus die meeste doe je weer ook. En deze is dus een officieel opening van de Filipikse visten. Vier jaar lang zijn we hier nou al aan de gang, één nacht per jaar. We hebben het geprobeerd, al de twee dagen mocht. Maar als je in het bestuur wil, volgt weet, komt dat niet, primair, in het belang van de lichtse bevolking. Uh, ook al zijn we dan in de hoop, dan hier, dat ik zoals op kijk. Hoewel, ik wel meer vader zo als de rest van het jaar. Hier, de weet. En twee dagen op is we in het bestuur, en dan hebben we op de heren vandaag niet de en ook maar extra uitgepakt. Ik hoop dat jullie dat ook doen. We hebben een bijzondere gast om uh, deze discussie te openen. En dat NS Thijs. Thijs is negen jaar, als ik goed ben heb. Acht, ik vind dat ik de andere weg dat niet ben. Maar dat is ook misschien wel een verwerelding. En Thijs, die gaat iets te vertellen. Nou, eh. Kinderpikes vissen, het liefde opend, er is heel veel te doen. En daar uh, komen we kloos en de er is een landbak. Het is allemaal heel leuk. En uh, nu ga ik iets vertellen over de vrede. Ik vind de kirlaaps niet goed. Dus, uh, Die zijn geschoten. Dat er nog twee komen. En nu gaan we allemaal naar de kink Het is is daar achter de want de twee twee staan staan te wachten. wachten. Dus allemaal pick Hartstikke pick ik denk dat wij z'n doen dadelijk wordt heet. Volg ik vanwege, precies deze jaar. Dames en heren, u ziet hier het orkest Romanus, het Zegeunde Orkest. Wij spelen namelijk, het hoofdzaak waar wij spelen is namelijk stijl jazz. Jaren 20, jaren 30. Ik hoop dat we hier een gezellige middag hebben.